Mijn naam is Wietse Meesma, ik ben programmeur voor Neushoorn. Uh, wij zijn uh, erg blij dat we dit jaar mede de eerste editie van Pride mogen organiseren. Ook omdat bij Neushoorn uh, wij voor gelijkheid voor iedereen staan en jezelf absoluut jezelf kan zijn. En uh, daarom uh, kijk ik erg uit naar deze eerste editie. Wat is Pride van Neushoorn? Ik vind dat het bij ons uh, gezellig kunt uitgaan. Vooral jezelf kan zijn, niet hoeft te schamen voor wat dan ook maar. Uh, ik hoop dat we tijdens de breid met elkaar gezellig gaan feesten, acceptatie aanwezig is, geen gedoe, gezellig een feestje van maken. En ik denk dat het vooral het belangrijkste is. This is who I meant to be. This is me.